Ik ben Danielle Langendijk van Wijn en Nik en ik help Canadese, Canadese wijnboeren om de Nederlandse markt te betreden en hun wijnen daar te verkopen en daarmee eigenlijk ja, de Nederlanders kennis te laten maken met Canadese wijn. Vandaag was een hele leerzame en intensieve dag, veel informatie uh, gekregen. Uh, ja, ik kan nu eigenlijk aan de slag om zelf video's te maken. Zowel van mezelf als uh, om mensen te interviewen. En uh, de video's ook te monteren. En, uh, ja, en meteen eigenlijk ook te kunnen plaatsen op, uh, op je eigen YouTube-kanaal. Dus ik kan eigenlijk direct uh, aan de slag. Heel waardevol. Ja, ik zou zeggen, um, wil je graag iets met video doen, dan zou ik uh, Noortje van verdienen met video zeker aanraden. Ze uh, heeft veel kennis, uh, marketingervaring en kan de kennis goed overbrengen op een hele rustige manier, zodat jij ook zelf relaxed voor de camera uh, aan de slag kunt. Ja.